Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om een eigen bedrijf op te starten. Om onderneemster te worden. En persoonlijk vind ik dat echt geweldig, want ik vind dat ook wij vrouwen mogen gaan voor succes. Dat ook wij vrouwen een succesvol bedrijf kunnen en mogen opbouwen. Ik zie ook dat heel veel ondernemers zich tegenhouden. Tegenhouden om te gaan voor wat ze echt willen met hun bedrijf. Zich tegenhouden om echt die wereld in te gaan met wat ze te bieden hebben. En vaak komt dat door hun eigen onzekerheid. Of door faalangst of door belemmerende overtuigingen. Dat interne kritische panel die continu weer zegt: zou je dat nou al doen? Uh, doe het maar niet, want straks mislukt het nog. Het is zo jammer wanneer je je daardoor laat tegenhouden. Terwijl je zelf heel veel invloed kunt hebben op die mindset. Waarmee jij dus kunt gaan voor wat je wilt en waarmee jij succes kunt bereiken. Ik leer ondernemers is een krachtige mindset. Waarmee ze zich weer vol zelfvertrouwen voelen als ondernemer. Als persoon en waarmee ze dus kunnen gaan voor dat bedrijf van hun dromen. Dat bedrijf wat ze willen neerzetten. En voor dat succes wat ze graag willen bereiken. Ik nodig jou graag uit om de mindset van de week aan te vragen. Elke maandag stuur ik de mindset van de week waarmee je die week aan de slag kunt. Je kunt dus een hele week die mindset trainen om sterker te worden. Om te groeien als persoon, om te groeien als ondernemer en om te groeien in je bedrijf. Dus schrijf je in, dan ontvang je gelijk de eerste mindset tip. Dat is echt de basis voor alles wat je vanaf nu in je leven gaat doen, in je bedrijf gaat doen. Ik zou zeggen, schrijf je in.